Vandaag uh, ging ik niet rijden met Blondie, maar vandaag kreeg ik haar toegewenst. Ik heb je al een paar keer voorbij zien lopen in de stallen, maar wie ja. ben je eigenlijk? Nou, ik, uh, ik ben Felicia, ik loop hier stage. Ik doe uh, de paardenhouderijopleiding. Ja. En uh, wat, wat kom je vandaag met ons doen? Ik ga Tessa zometeen helpen met uh, het vriestijden met Blondie. En Blondie een beetje normen en waarden leren. Ja. En wat voor oefeningen gaan we doen? We gaan zo meteen beginnen hier zo in de logeerbak met gewoon stilstaan wanneer ze stil moet staan, meelopen wanneer ze moet meelopen, uit jouw ruimte blijven, want dat, Blondie vindt het heel gezellig om lekker bij ons te blijven staan, maar ja. jouw ruimte is ook jouw ruimte. En daarna gaan we even loslaten en dan is het heel belangrijk voor jou dat jij de leider bent. Jij gaat leiden, hier ja. moeten ze harder, hier moet ze langzamer, hier gaan we draaien. Dus dat gaan we zo meteen doen. Ja, is goed. Met haar, zo ik kan haar altijd zo zien. Ja. Hij heeft het meeste geluk op haar kom, want dat is een beetje haar gas vandaag. Ja, de kont is de gas en het hoofd is het rennen. Ja, dus ga ik haar aan laten gaan veren. En nu, als het uur is, ik leren, ga ik zeggen: Blondie, let op, Blondie, let En dan blijf ik bij de kont. uitgenodigd. Ja, dat gaat het steeds dichter bij je uh, rondjes ja, ja. Dus dan maak ik me een soort van weer groot. En wat denk ik, ik wil het daar. Ga een keertje om laten draaien. Het hoofd is een stuk rem, maar ook een beetje een ja. Dus wat ga ik doen? Ik ga nu al nadenken over de regen. Zo ik. ook in die hoek om laten draaien. goed zo. braaf. Oké, wil jij het zo een keer doen? Ja, Goed zo, en dan, juist! Yes. En gelijk naar de binnen gelijk op de binnen Goed zo! Laura. Oh. Juist! braaf. Goed zo. Ja! Ja! Ja! Goed zo! Nou, we zijn klaar. Volgens mij ging het best goed. Ja, het ging heel goed. Inderdaad. Uh, Blondie moet veel leren, maar jij ook. Dus dat ja. is heel leuk dat jullie het samen kunnen doen. Met begeleiding. Uh, Blondie pakt het heel goed op. En ja. Tessa ook. Het is echt, uh, Ze snappen elkaar. Dat is heel leuk om te zien. En uh, ja, vaker doen dit. Ja, zeker. Toch? So, inderdaad.